Veel ouders zullen het herkennen. Borstvoeding is niet altijd makkelijk. Ik vertel je wat er aan de hand kan zijn. Waarom lukt borstvoeding soms niet? Dit is de Universiteit van Nederland. Veel vrouwen die een kind krijgen willen hun kindje graag borstvoeding geven. Maar bij lang niet al die vrouwen verloopt het geven van borstvoeding probleemloos. Ze hebben bijvoorbeeld het gevoel dat de baby niet genoeg melk binnenkrijgt of de borstvoeding doet te veel pijn. En dat is jammer, want er zijn ook vrouwen voor wie borstvoeding juist een hele positieve ervaring is. Nou, des te verdrietiger is het voor diegenen die het heel graag willen, maar bij wie het desondanks niet lukt. Ik doe onderzoek naar borstvoeding en dan met name naar wat er aan de hand kan zijn als het niet lukt. Dat onderzoek is hard nodig, want hoewel borstvoeding al bestaat zolang er zoogdieren op aarde leven, weten we nog veel te weinig. Met meer kennis kunnen we vrouwen die graag borstvoeding willen geven, veel beter ondersteunen. Laten we eens beginnen met de cijfers. Daaruit blijkt dat 70% van de vrouwen na de geboorte van hun kindje aan borstvoeding wil beginnen. In de eerste maand haakt dan al 20% af en na zes maanden is er nog maar 19% over. En vaak omdat het gewoon niet lukt. De borstvoeding komt bijvoorbeeld niet goed op gang. En dat terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie als doel heeft dat in 2030 70% van de vrouwen wereldwijd borstvoeding geeft. Nou, dat gaat dan in ieder geval om de eerste zes maanden en in die mogelijk tot het tweede jaar aangevuld met andere voeding. Nou, dat is een mooi doel, maar dat betekent ook dat er verschrikkelijk veel moet gebeuren. Op allerlei vlakken om moeders beter te ondersteunen bij het geven van borstvoeding. Het is daarom goed om te kijken hoe het zit met die voordelen van moedermelk. Nou, om te beginnen met de voordelen voor de moeder zelf. Het geven van borstvoeding verlaagt het risico op borstkanker. Daarnaast is er steeds meer onderzoek dat aantoont dat borstvoeding ook het risico verlaagt op het krijgen van eierstokkanker en diabetes type 2. Suikerziekte. Nou, bovendien, als je borstvoeding geeft, duurt het langer voordat je weer ongesteld wordt. En daardoor duurt het langer voordat je opnieuw zwanger kan worden en heb je meer tijd om te herstellen van de bevalling. Ook dat is vaak positief voor je gezondheid. Nou, tot zover de moeder. Laten we nu kijken naar de voordelen voor het kind. En we weten dat kinderen die borstvoeding krijgen minder last hebben van infecties, zoals diarree, oorontsteking... Nou, er is ook steeds meer bewijs dat deze kinderen in hun latere leven minder vaak overgewicht hebben en een kleinere kans op het krijgen van allergieën, zoals hooikoorts. Nou, moedermelk bevat daarnaast een unieke mix van goedaardige bacteriën en melksuikers die helpen om een gezonde darmflora te ontwikkelen. En die darmflora is niet alleen van belang voor onze spijsvertering, maar ook voor ons immuunsysteem en zelfs onze mentale gezondheid naast dat het goed is voor de gezondheid van het kind, weten we dat het geven van borstvoeding, verrassend genoeg, ook bijdraagt aan een hoger IQ. Als tegenargument wordt er wel eens gezegd dat dat misschien komt, doordat hoogopgeleide moeders vaker borstvoeding zouden geven dan laagopgeleide moeders. Maar ook als je hiervoor corrigeert, dan is die link er nog steeds. Maar wat ik echt mooi vind aan borstvoeding, is dat het zich aanpast aan de behoeften van het kind. En hoe meer melk de baby vraagt hoe meer melk de moeder zal gaan aanmaken. En door het intieme contact wat de moeder en het kind met elkaar delen, ja, bijvoorbeeld doordat de moeder de lucht inademt die het kindje net heeft uitgeademd, zal het immuunsysteem van de moeder snel reageren op een infectie bij het kind. Nou, de moeder die maakt dan antistoffen aan en die komen vervolgens weer in die moedermelk terecht. De moeder heeft dus echt een gepersonaliseerd recept klaar liggen voor wat de baby op dat moment nodig heeft. Nou, daarnaast zit er nog veel meer in moedermelk. Te veel om hier allemaal op te gaan noemen. En waarschijnlijk is er ook een groot deel waar we op dit moment nog niet eens weet van hebben. En maar met de kennis die we nu hebben kunnen we in elk geval zeggen... dat moedermelk een ontzettend slimme uitvinding van de natuur is. Nou, als je die hele waslijst aan voordelen hoort... dan kun je je voorstellen dat vrouwen zich soms schuldig kunnen voelen... als het geven van borstvoeding niet lukt. Of als ze liever geen borstvoeding willen geven. Er is gelukkig wel een goed alternatief. Flesvoeding. Dit is voor veel moeders en kinderen een hele mooie oplossing. En elke vrouw heeft natuurlijk het volle recht... om een vrije keuze te maken tussen borstvoeding en flesvoeding. Om welke reden dan ook. Of dat nu gaat omdat het simpelweg niet lukt. Omdat het te vermoeiend is. Of omdat je het niet kan combineren met werk of andere dingen. Hè, daar heeft geen overheid, geen zorgverlener en zeker geen wetenschapper ook maar iets over te zeggen. Maar hoe goed dat alternatief van flesvoeding ook is, het is helaas onmogelijk om alle ingrediënten van moedermelk na te maken en in die flesvoeding te stoppen. En zelfs als ons dat wel zou lukken, dan wordt het zo'n onmogelijk duur product dat veel vrouwen er geen gebruik van zouden kunnen maken. Nou, daarom is het belangrijk om te kijken of we betere ondersteuning kunnen bieden aan die moeders die wel borstvoeding willen geven, maar bij wie het niet lukt. Ik zei het eerder al, pijn is een belangrijke factor voor vrouwen waarbij borstvoeding niet lukt. Borstvoeding hoort in principe geen pijn te doen, maar er zijn verschillende oorzaken die wel voor pijn kunnen zorgen. Ik noem er een paar. Allereerst stuwing. Nou, daarbij zit de borst zo vol met moedermelk of zijn de melkkanaaltjes verstopt, waardoor de melk niet meer goed naar buiten kan. Nou, daardoor komt er heel veel druk te staan op het borstweefsel en dat kan pijnlijk zijn. Dit gebeurt vaak in de eerste weken na de bevalling, want dan zijn de moeder en het kind nog niet helemaal op elkaar afgestemd. Nog een pijnlijk element bij veel vrouwen die borstvoeding geven zijn tepelkloven. Nou, de naam zegt het al, er ontstaan kloven op de tepels, oftewel pijnlijke groefjes, scheurtjes, die vaak ontstaan door te veel wrijving tijdens het voeden. Nou, als die stuwing, verstopte melkkanaaltjes en tepelkloven te lang aanhouden, dan kunnen ze de oorzaak worden van een borstontsteking, mastitis. Dan zijn de melkkleertjes in de borst ontstoken en daar kan de moeder erg ziek van worden. Nou, het laatste wat ik wil noemen is spruw. Dat is een schimmelinfectie bij zowel de moeder als het kind. En ook dat kan pijn veroorzaken aan de borst. Nou, gelukkig krijgen lang niet alle moeders te maken met deze borstvoedingsproblemen. En daarnaast kunnen een hoop van deze problemen voorkomen worden door het kind goed aan de borst te leggen. Bij borstvoeding is techniek enorm belangrijk. Als het kindje verkeerd aanhapt, dan kan er te veel wrijving op de tepel komen. Dat kan bijvoorbeeld die kloven veroorzaken of andere pijn. Zowel voor de moeder als het kind is borstvoeding dus een leerproces. Goede begeleiding tijdens dit proces is onmisbaar. Bijvoorbeeld van de kraamverzorgende of een lactatiekundige... Die kunnen uitleggen in welke houding de moeder het beste kan zitten, hoe ze haar kind kan helpen bij het aanhappen en op welke geluidjes en bewegingen je moet letten. Nou, als het niet goed gaat met borstvoeden, weet dan dat je altijd de hulp van een lactatiekundige in kan schakelen. En toch is pijn niet eens de belangrijkste reden voor vrouwen om te stoppen met borstvoeding. Verreweg de meeste vrouwen geven aan dat ze stoppen omdat ze het gevoel hebben dat ze te weinig melk geven en dat hun kindje daarmee niet genoeg voeding binnenkrijgt. Nou, soms is dat gevoel alleen maar een gevoel. Het kan namelijk nog steeds zo zijn dat het kind wel voldoende melk binnenkrijgt. Maar ook hier kan de juiste techniek een rol spelen. Ja, wellicht heeft het kindje net niet goed aangehapt en heeft het daardoor moeite om de melk uit de borst te krijgen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat er in het lichaam van de moeder iets nog niet helemaal op gang is gekomen. Het is daarom goed om ook iets meer te weten over wat er nu precies in de borst gebeurt tijdens het geven van een borstvoeding. Laten we daarvoor naar het lab gaan. De moedermelk wordt aangemaakt in de melkkliertjes van de borst. Nou, die zie je hier in paars. Tijdens de zwangerschap komt er extra klierweefsel bij en daardoor groeien de borsten vaak ook in omvang. Nou, als we nog wat meer inzoomen op die melkklieren, dan zien ze er zo uit. Binnen in die melkklier heb je de melk zitten. Deze melk wordt aangemaakt door de kliercellen. En om de kliercellen heen liggen de bloedvaatjes. Tijdens de zwangerschap is er ongeveer een verdubbeling van de bloedtoevoer naar de borst. Dat is belangrijk omdat die bloedvaatjes nodig zijn om alle benodigde voedingsstoffen voor de melk aan te leveren. Tijdens de zwangerschap beginnen de borsten dan al de eerste druppels melk aan te maken. Maar zodra het kindje geboren wordt, dan komt die melkproductie echt op gang. Om precies te zijn na de geboorte van de placenta. Die voorziet de baby van voeding tijdens de zwangerschap. Nou, zodra de moeder de placenta uitpest, is dat in feite het teken dat de moedermelk de voeding moet gaan overnemen. Nou, tijdens de eerste dagen ziet de melk er dan wat dikker en geel uit. Het lijkt een beetje op wat je in dit flesje ziet. We noemen dat colostrum. Colostrum wordt in kleine hoeveelheden aangemaakt, maar het is wel heel rijk aan antistoffen. En die antistoffen die zijn belangrijk om het immuunsysteem van de baby na de geboorte een extra boost te geven. Nou, een dag of drie na de bevalling begint de melk dan van samenstelling te veranderen. En meer lactose, meer vet, minder eiwitten. De moeder gaat dan ook meer melk aanmaken, zodat het kind meer kan drinken en goed kan groeien. Naast het goed aanleggen van het kind aan de borst is er nog een ding belangrijk. Een goede toeschietreflex. Zonder toeschietreflex zal het kind nauwelijks melk uit de borst kunnen halen. Maar wat is een toeschietreflex? Nou, aan het begin van elke voeding begint de baby met een vrij snelle zuigbeweging, een soort sabbelen. Op dat moment geven specifieke cellen rondom de tepel, de bewegingsreceptoren, een seintje naar de hersenen van de moeder. De hypothalamus, dat is een gebiedje in de hersenen, zorgt er dan voor dat er twee hormonen vrijkomen. Oxytocine en prolactine. Nou, oxytocine, dat ken je misschien wel, dat is ons knuffelhormoon. En dat draagt wij aan het gevoel van, van moederliefde en daarmee ook aan de hechting tussen de moeder en het kind. Maar het zorgt er ook voor dat de spiercellen rondom de melkkliertjes in de borst gaan samentrekken. Nou, daardoor wordt de melk vanuit de melkklieren naar buiten gestuwd. De melk kan in, dan echt in straaltjes uit de borst komen. Nou, het andere hormoon dat vrijkomt bij die toeschietreflex, prolactine... dat zorgt er vervolgens voor dat de melkklieren ook weer nieuwe melk gaan aanmaken. Er komt dus best wel wat kijken bij het aanmaken van moedermelk en het geven van borstvoeding. Het is dus ook niet gek dat er ergens tijdens dat proces wat misgaat of niet lukt. Goede begeleiding en meer onderzoek is daarom belangrijk... Ik ontwikkel technieken om te kijken wat er precies in het lichaam van moeders en baby's gebeurt. Dat doe ik met biomedische optica. Wat betekent dat wij licht gebruiken om in het lichaam te kijken. We onderzoeken bijvoorbeeld of we kunnen meten hoeveel het kindje nu precies drinkt. Als we dat weten kunnen we een goede diagnose stellen. Drinkt de baby echt te weinig? Of heeft de moeder vooral het gevoel dat het kindje te weinig drinkt? En is er in werkelijkheid wel genoeg melk? Nou, die twee hebben natuurlijk een andere oplossing nodig. Een methode die we hiervoor onderzoeken is om een sensor in een tepelhoedje te bouwen. Nou, voor wie het nog nooit heeft gezien, dit is een tepelhoedje. Zo'n tepelhoedje gebruiken sommige vrouwen nu al tijdens het geven van borstvoeding. Het is een siliconen hoedje dat je over je tepel heen legt. Nou, tijdens het voeden vermindert het dan de wrijving op de tepel en daarmee voorkomt het pijn. Nou, met de sensor die we in dat tepelhoedje willen bouwen, hopen we te kunnen meten hoeveel melk er langskomt en hoeveel het kindje dus drinkt. Nou, daarnaast kunnen we met behulp van licht ook de samenstelling van de melk achterhalen. En hoe zit het bijvoorbeeld met de hoeveelheid vet in de melk? Als er meer vetdeeltjes in de melk zitten, zie je dat namelijk aan de manier hoe een lichtstraal afbuigt. In dit voorbeeld kan je dat goed zien. In de eerste afbeelding zie je een hoeveelheid melk met weinig vetdeeltjes en in de tweede met heel veel vetdeeltjes. Nou, elke keer als die lichtstraal een vetbolletje tegenkomt, verandert de straal van richting. Nou, met dit soort technieken kunnen we onderzoeken hoe de melkproductie zich over de tijd heen ontwikkelt. Ja, denk maar aan die overgang van colostrum in de eerste dagen naar rijpere melk na een paar dagen. Nou, daarnaast kunnen we met licht ook heel goed onderzoeken wat er in de borst gebeurt. Ja, dit doen we niet met een tepelhoedje, maar met een lichtmeting aan de borst zelf. Hiermee kunnen we onderzoeken of alles in de borst goed werkt. Is er bijvoorbeeld voldoende bloed aanwezig om genoeg voedingsstoffen aan te voeren? Heeft de moeder genoeg klierweefsel? Maar we kunnen ook onderzoeken of die toeschietreflex goed werkt. Oxytocine heeft namelijk ook een effect op de bloedvaten. Die verwijden iets. Nou, daardoor neemt de doorbloeding lokaal snel toe en ook dat kunnen we goed meten met licht om terug te komen op de beginvraag. Waarom lukt borstvoeding soms niet? De redenen waarom het niet lukt lopen dus uiteen. Het is daarom belangrijk dat moeders op een zo goed mogelijke manier... ondersteund worden in wat ze nodig hebben. Door zorgverleners, maar ook door hun omgeving. En door meer onderzoek te doen... hopen we steeds meer te leren over hoe die borstvoeding nou precies werkt. In de toekomst kunnen dan hopelijk meer vrouwen die dat willen borstvoeding geven.